Kom maar, Joyce! Ho, oh, Joyce! Kijk eens, Joyce! Ho, oh, Joyce! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Jij wordt natuurlijk. Kijk eens, Roosje! Oh, Roosje! Hé, hey, Blackjack! Jij wou ook een stukje. Kijk eens, Blackjack! Kom maar! Oh, Blackjack! Kijk eens, Joyce! Kijk eens, Joyce! Oh, ik ben je weer angstig? Hadden wel, krijg niks. Kijk eens, Joyce! Goed zo, Joyce! Ho, Joyce! Hé, Blackjack! Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Oh, Blackjack! Kom maar, Joyce! Ho, Joyce! Ik moet de hooie zakdoek brengen! Ik ben zo weer terug! Heet